Op deze dag ben ik gaan zoeken in Zwolle, samen met Tim. Hij had gereageerd dat het leuk leek om een keertje samen op pad te gaan. Ik had huiswerk gedaan naar de locatie. In de 18e eeuw heeft daar een kasteel gestaan. Dus zodoende leek me dat wel interessant om op die plek te gaan zoeken. En met succes, er is een hele leuke vondst gedaan. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken, hier komt ie. Jij hebt ook een YouTube kanaal geloof ik. Ja, dus, uh, Tim MD is het. Tim, Tim ja. MD. Ja, doe ik uh, veel metaaldek video's, uh, magnetische video's. Ik zag al een video van jou dat je ook met een onderwater detector bezig was. Ja, klopt. Ja, ja, ja. dat doe ik allemaal ja. Leuk ja. man. Ja. Dus uh, neem ook even een kijkje bij hem. En uh, we zijn al even begonnen. Uh, dit is een stortveldje. Dus uh, we komen ook veel rommel tegen, maar ook uh, leuke dingen. Ik zal alvast even wat laten zien. Dit is bijvoorbeeld een, uh, ja ik denk dat het een oude gaspit is, of van een uh, stoofketel, zoiets. En uh, tandwieltjes. En deze is helemaal leuk, een stuk tinnen speelgoed. Het lijkt een, uh, ja iemand op een, of een uh, dromedaris, lijkt het wel, of op een kameel. Dus uh, best grappig. Ja. Nou, we gaan uh, gauw verder zoeken. We hebben wat in het kluitje zitten. Als het goed is. Ja. Is het in dit? Oh. Nou ja. Dat was het. Een stukje troep. Helaas. Blik. Je kan niet altijd zes gooien. Hé, hey, er staat wel wat op. Een koper plaatje. Zwolle. Ja, ik geloof dat het rijwielbelasting is. Kaartje. Hij heeft een uh, leuk plekje daar zo, hij vindt uh, allemaal oude flesjes en uh, dingen, medicijnflesjes ook, dus uh, kijk bij hem op zijn kanaal, dan kan je het allemaal zien, hij heeft een, uh, hij heeft een leuk plekje. Ja, dit is een bijzondere vondst. Ik, dus, ik zie het gelijk. Moet je kijken. Kijk naar die steen. Wauw, is dat een bros of zo? Ja. ja Moet je eens kijken. Ja. Dit is een goeie. Wauw mensen, kijk eens. Oh, shit man. Ja, dit is een... Uh, dit kan zomaar gerelateerd zijn aan het kasteel. Ja, ja. ja dat... Moet je eens kijken. Ja, Heb goed. jij je tandenborstel nog bij, of niet? Ja. Kijk hoor. Zo dan. Oh. Maar moet je zien hè? Kijk, hij is, nog, hij is nog mooi de steen ook nog wel. Zo dan. Ja. Ja, ja. <laughs> maar kijk eens hoe oud. Dat is echt oud hoor, dit. Zou ik je zeggen Ik heb het ook gedaan. Wow. Voorzichtig moet ik nog zijn, leuk zeg hé. Hey. Zo dan. Mega. Ja, dat is een soort bros of een speld geweest. Ik zie hier achter de, de haakjes nog. Heel gaaf. Oh. Heel gaaf. Zo. Ja, ik heb er weer eentje. Weer een oude vondst. Kijk, een uh, lange gesp, langwerpige gesp. Ik ga thuis eens dus even kijken hoe oud die is, maar ik denk ook uh, dan toch 18e eeuws gezien uh, het kasteel wat hier stond. Yes, in de pocket. We gaan hier afronden. Uh, het was een uh, hele leuke dag. Hele leuke dag, ja. We hebben leuke dingen gevonden. Ja, zoals ik al eerder zei, je kan uh, bij hem uh, op zijn YouTube kanaal zijn uh, dump gaan uh, bezichtigen. Ja, dat was, was echt uh, een flinke kel geworden inmiddels. Hè? Ja, een beetje diep ongeveer. Echt uh, leuke spulletjes, leuke flesjes. Ja, dat... En die ja. bros, die uh, bros ja, die die was te gaaf. Als dat uh, al je enigste vondst op de dag, dan is dat helemaal super. Dat ja. is echt uh, een prachtig fonds. Pracht en uh, net had ik natuurlijk nog die oude uh, gesp. Die langwerpige gest, ja. Een geslaagde dag. Ja, dat, ja. En uh, ik bedank jullie weer voor het kijken. En uh, tot het volgende ja. avontuur.